Hallo mensen, welkom bij Rob Game en ik heb iemand nieuw. Ik weet niet of je bij Team Rob so. komen, oh. maar ZEG wat LOS! Ja, yeah, ik heet Hank. Henk <laughs> Dat ga ik censuren. Ja, yeah, nee, wat doe je nou? Do? Oh dit no, is op! Ja, uh. en dan? nee, Continu! <lacht> nou, nah, ik hoor geen ene toch? Heet niet zoveel schelter? Oh! dit? Ja, zeg het helemaal. Sorry. Sorry. Spel me kwam ik, wel, euh, ik heb wel censuur en ja, dat is niet handig. Hop nee, Ja, ik snap het. Nee, oké, okay, doe maar BAM! Mooi, nou wat? <hijen> oh. hou de op, Oké, wacht. Nee, ik wacht. je die headset. Hier met die headset. Oh, de hedstens al niet aan. Laat oh, de mensen niet ja. aan. Niks uitkomen. Game man. Beetje lomf. Beter. Oh je won. En def. op naar doen. Bonen. Lopen. Lars beweer dat hij beter een is dan ik. De bal van ja, ik heb het al uit jij niet. Ga ah, dan een rookbondje doen, dan kan je af. Ah man. Mijn beeld is niet zo groot. 22. Fuck, de vlieger. Goed idee. <laughs> maar Lars, vertel eens wat meer over jezelf. Nou ja, ik, uh, ik ben 55 jaar. <laughs> ik ook. <laughs> en ik poon mensen op En ik... Ik ben niet, niet dik, dik. Heb jij parachute of niet? Hoe <laughs> heb je dat dan? Uh, ik wel. Dan als het dan er ergens belandt. joh. ja. Ah! Ja, zien? Ja dat weet ik ook een uh, mooi duimpje. Uh. Nee, het gaat er! 28. moet Ja, ik moet de eruit. Yeah. Ja. Ja, hier is toch hè? Ja. On the crap. Ja, inderdaad. Heb je niet meer wapens. Ah. Heb je een sniper? Dan kun je iedereen met boon van een afstand. Boon! Boon! Boon! Die is beter, man, die bonen. Nee, man. Wat, Wat ben de... Ben we even doen. Ja, Pak Oké. Oké. Oh, lekker. Mm. Schiet sch de beer dan op. Doe de komende beel op nou. Pfff! Kan ik kan die pinnen dat gaat Kan die pinnen dat gat een? Oh, oh, Ik heb de beer alles! Inderdaad, man! Hij ah, is Beer! wat een Ja, dan ben Ik hier. Niet uitvallen, godverdomme. Ik heb al zo'n Nou! daar moet je snijden! uit. Ik ga erbij, u ik zeg toch. Hallo? Oh! Eet Nee, er staat 10 XP! Ik, ik hoor ik hoor niet. Niet. Niet. Niet. Niet. Niet. Niet. Nee. niet leuk. die zie ik van de rug. Zit je lekker? Zit je lekker, kut? Hou eens Oh, niemand hier, niemand wil je. hier, je hier, je je je hier, je je je je je je je dacht hier, je je dacht hier, Ooooooh Kom dodo, ik ga ook zo op de rommel Voelen Poelen. Poelen. Voelen Voelen Ik ga hem ook voelen Ik ga... Ik <laughs> betast hem! Ik betast je Vind je het fijn? Hij wil halen gelombaan Oeh Hij heeft bier bij Lekker hoor Steeds vergrasd aan het altijd het hele HALLO! Berend? Berend, dan maak ik de naakte berenkinder. Oh nee, dat Jochem met me. Jochem, ja, dan Jochem. Ik de naakte berenkinder. Ja, God, nee! Ja, inderdaad. Godverdomme. ja. Oh, de... ja! Ja. En dat is die bolle. Die <laughs> bolle uit Zwolle. Steek er een mes in. Steken, steken, steek. steken. Lekker voor je. Bolle. LEK! voor, we door die deur zitten. Ik ga het volgen. Ik ga het volgen. Ik ga het volgen. Ik ga het volgen. Ik ga een koffertje? Ik ga het volgen. Ik ga het volgen. Ik ga het volgen. Ik ga het volgen. Ik ga het een doen. muur. ga Ja. Ik ga het volgen. Ik ga Oh. Bleh. Slikker. Bleh. Oh. Dat was ik niet. Was is niet muur. Dat is die 9. Kom maar. Ik heb niks tegen 9 mensen. Helemaal niet. Niks verkeerd zo. Het is dus niet naar mijn huis, die komen mooi mijn auto, ik ben ik niet lukken. Ik ben allergisch met dood van. Hé, hey, er staan er drie auto's, wat de fuck, Wat pak ik oh. Oh, Ga ja. <tie> ik te voeten Ik ben straks anderhalf met de zure, Welke zullen we eens pakken? Echt een nieuwe Toyota Prius! Mijn gaten! Man! is nachtig uit. was ik tegen? Tegen een boom alweer! Boom! Boom he! Oh. Boom! Boom! Boom! Boom! Boom! Boom! Ah. <tie> oh. Boom! <tie> Kijk, los! Lijkt me niet af! Dit is drie boys die mijn beeld zo even Nou, kijk, los! Wat? Is dit een sterretje? Waar nee. is dit een sterretje? Waar gaat het bij? Holy shit, eruit eruit eruit eruit, groen, eruit, eruit, eruit, eruit! Dit is eruit. boy, ik ben goed, man. 3, 2, 1. Hoor. Knal. Dat Dat waren we de gekke 5 minuten. Sorry voor de overlast. Sorry mensen die nou waarschijnlijk niet abonneren worden geklikt. Of je speedcase is. Of, of, hebben ze hebben gezet. Of, of de computer om ze te schijnen. <laughs> Sorry. <coughs> ik <tossimus> zal het in de hand letten. Ik vond om aan te plappen. Wat zouden we dan gaan doen? <tossimus> Doe dat jij nou? Jij! Wie staat oh. <laughs> ah. <laughs> ah. <laughs> Straks, maak nog door de glans, Dit is auto! <laughs> nou, is hij van mij? Wat de? <laughs> een beetje een lange draaisikel. Oké, gaat hier over. Ik De? zo mijn broer dan voor de achter de deur en dan? Een dichte dicht gedaan hey yo, dat moest door. Oh, nee, nee, nee. Uh. pot oh. nou Lars ik heb een dringende vraag aan jou ja zeg het eerst oh, ik zat op de dat is niet goed <laughs> wat eh uh? ik zat op de gaming. ik zat op de gamernie, ik ben op de gamernie verdomme okay. afknallen ik wil op deze wereld zijn! Oh, wat schattig. Een bibekur. Een, een BB gun. Oh, dan wordt hij geschoten. Oh, ik heb... Nee. Waar is het serieus nou? Shit, shit. Holy is op. Ik haal die tijgers. Nou. Kijk. Wat? Ben jouw aardig? Ik zul je, van, je, wil je van een dikke even op een dodelijke manier. Ja. Letterlijk. In ieder geval, wil jij misschien bij een Team Robert Game? Nou ja, als ik 5 euro krijg dan word ik dan best wel, hoor. Oké, okay, ja, nee. nee, nou ben zich Ja. Ja, echt? Ja, echt? God. Nou, mensen, we hebben GROUND no NIEUWS! Oh, ik moet aan de andere kant zijn, dat is in mijn deur. Los, ik bij Team Robber. Pew! Ik splees op mijn deutseling. Los, ik zit bij Team Robber Game. Dus bij maak 3. Ah, je hebt serieus geen parachute of wat? Nee, mijn was is bier. Oké. Okay. I believe I can flyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Emily, we gaan uit! Nee, ga jij dan niet. Goddoel. Nou is eigenlijk geen dot. Mens, kan die bijna later. Ja, inderdaad. Je hebt het abonneer, je hebt het lijken. Ja, lijken. En ik like weet het niet. Dat is het voor die los. Een aardige gozerwin. Meester wel. Ik zie die grassen nog een keer.